Business Strategy Workout van Content Place. De komende zes video's ga ik je meenemen in hoe werk ik aan een betere conditie van mijn bedrijf. Misschien denk je, waarom moet ik dat doen? Is dat nodig? Ja, het is belangrijk om te werken aan de conditie van je bedrijf en om je jaarlijks af te vragen doen we nog wat we willen doen, hebben we nog de juiste waardepropositie, hebben we de juiste mensen in dienst, het juiste kennisniveau? Wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen die op ons afkomen? Hoe ziet ons bedrijf intern eruit, onze sterktes, onze zwaktes? Dat moet je eigenlijk elk jaar opnieuw tegen elkaar afwegen. Zo werk je aan een goede conditie van je bedrijf. En als je dat doet met het hele bedrijf, dus met alle medewerkers, dan ga je merken dat niet alleen de conditie van je bedrijf in de zin van omzet en winst gaat toenemen, maar dan ga je ook zien dat je medewerkers beter gemotiveerd zijn en beter aangehaakt zijn met wat jij met je bedrijf wilt bereiken. Doe je mee?